En je kijkt naar een nieuwe video. Um, ja. Ik heb trouwens als eerste heel slecht nieuws. Ik heb corona. Ja. Ik voelde me eerste de zof. Trouwens wel leuk. Ik heb een GoPro gekocht. Yeah. woohoo, GoPro. De GoPro He Hero 8 black. Ijs, ik vind hem echt chill. Wauw. Ah. Je kan mij er gewoon goed doorheen zien. Het is trouwens wel echt heel scherp beeld. Ik weet niet of je het ziet. Het is een heel scherp beeld. Komt nog eens een uh, specifieke video over. Uh, die heel in de teken van dit ding staat. Hij heeft trouwens ook voice control. Als ik ze zou zeggen. Hey GoPro uh, staat recording. Dan doet hij dat. Maar ja. We zijn vandaag trouwens ook naar de VGD gaan, ik weet niet of ik het al zei en ja Ik denk dat daar ook wel positief uitkomt, iedereen heeft Sorry, trouwens, ik vond het zo'n niet Niemand Ondertussen zit ik in een spel te laden, wat we daar. Waarom maak ik deze video's aan hem? Dit is een terugblik op het, het, het, afgelopen jaar Dat is wel leuk hè? Laten we beginnen met video nummer 1. Ik is de eerste video van mijn hele kanaal. Ja, dat was deze video. Jullie horen het letterlijk niet. En ik heb Ik heb een nieuw account hoe heet het? Ik kom niet op mijnzelfde account op een of andere landen. manier. Dus dit is nu ook account. Hij is trouwens op. wel een hader, joh. Nu nee, dus niet. Hé, hey. Lekkere kwaliteit, broer. Maar, Mijn ik Martie heb ik hier. Ja. Je... Ik moet, moet trouwens ook kijken. Deze microfoon had ik deze plofkap. Die hierop zit nu. Die had ik. Maar niet op deze microfoon. Ik had er een andere microfoon. Maar deze plofkap helemaal niet oppast. Het was dit. Dit was het Kijk, als dit zo nu zo staan. Dan komt het redelijk overheen. Want het is natuurlijk meer dun, dus ja. ja. Daar hebben we nu niet over. Dus ik doe een plofkappen net op. Dat was misschien te luid. En ik vond dit wel een van mijn beste en, en video's. Doen, uh, de een slechtste video, die komen daar wel bij. Of een live Ik ga het een beetje in de val, want ja, daar zijn ook je twee verder video's Maar op mijn um, nieuwe Twitch. Twitch maar. Mensen! Ja, YouTube. en dat dus was dus dat ik in Star Wars wereld ging. Ja, maar wel mijn eerste video op mijn nieuwe YouTube account. En. Ik hoop heel veel abonnees hier ook, heel veel abonnees. Precies op te krijgen Zo niet. Oké, eh skitbe. Deze game met een machine 0, no, machine 0 no, kan downloaden voor machine en her. <coughs> oh, kijk hoe Gucci What game erbij zit. Kijk oh, hoe Gucci Dit is eindelijk een game met mooie grafies Ja. Yeah. Dit is eindelijk een game met mooie grafisch. Zijn dat nou grafies? Oh. Dit is eindelijk een game met mooie grafies. Met mooie grafies. Zo, ik ga het opnieuw. doen. Oh, dit is eindelijk een game met mooie graphics. Ga <coughs> ja, trouwens ook uh, Five Nights at Freddy's: Security bridge op, uh, is Het Shop nemen. Met een volgende drukje komt het heel misschien niet. Oké, okay, daar gaan we. <coughs> ja, is dit oud? Oh, ze gaan mijn ja, mooie in te knoot. Echt... Hoor je hier trouwens ook wel lekker niet je dan? Daar... hoor je er altijd in. Ja, ik ben trouwens wat aan het downloaden. Zie je de grafisch is tenminste mooi? Hierop zijn de grafisch. Grafisch. Even kijken hoe het om. Me... Ja, het loopt wel soepel. Wow. ik zit echt met mijn muts zo op van hem uh, ja. Ja, wat we moeten ermee? mee zeker niet nou man ook leuk allemaal ook leuk op naar twee ik ga trouwens niet elke video video langs nu wel een beetje uit ik ga niet deze hele serie dus nu gaan we naar de andere serie ja dat was dit de meest grince video op mijn hele account ga ik je hier voor jullie hebben voortlat maar niet alleen maar wie zijn we hier nog meer Nee, ik heb een video, video van nog. vroeger. Nou, ja. Acht maanden geleden. Ja. Nee. Oh, weer copyright uit. Oh, dit lied is copyright Ja, ik nee, mag ja. Oké. Okay. Dat hoorden jullie niet. YouTube dat hoorden jullie niet. Kom, we gaan ready. Je hoort. Uh, ik wil dat dansje wel nee. En heel veel mensen vroegen in de reacties ben nog oh, nog daar gaan we wel. Ja. Uhm, waar gaan we heen? Ja, en sommige mensen zijn zelfs... Ja, ja deze. Een nieuwe game. Okay, je ik weet... wist... Ik heb het gedownload. Ik insteute totaal niet wat dit was. Ik dacht wat heb ik gedownload. Dat was letterlijk. Trouwens, je ziet echt niks hier, hè? Je ziet mijn webcam half. Heel cool. Het is wel fijn, want het is een Nederlandse game. Hé, hey, waarom? Wat tegen die blauwe rand omheen? Zie die trouwens nog een, een beetje ja. Oké. Okay. Ik zat hier, ik had hier niks gedaan. Volgens mij was dit de game het is ook gewoon lekker, ik weet niet of de game nu betaald is. Waar had ik je trouwens op gedownload? Volgens mij op Epic Games. Op naar de volgende. Ja, dat was toch eigenlijk wel een hele bekende video. Sim wordt gescampt. Heel veel mensen dachten dat dit fake was trouwens. Nee, dit was echt niet fake. Ja, nee. Ja, Steam deed het fake. Oh, oh, oh, me spullen. Ja, het was echt niet fake. Ik, dit was serieus echt. Ik had het, het was niet geacteerd ofzo. Ja. Ik dacht echt van, oh mijn god. En nu ik het zo bedenk hoe ik het niet kon bedenken in mijn hoofd dat dit net was. Dan gaan we er even een stukje van kijken. Oeh, jij ja, is een geheugen zat te vol. Hé, kijk, hoe Kijk. Iets van... Kijk, van dit beeld en ik hierheen. Tot dan wel, stap al nou Hier komt het moment. Sims, je prettige acteurs, geel. keren lach van zien die uh, skippen weven Op naar de volgende. En hier ging ik mijn lievelingsgame spelen en dat is het echt nog steeds hoor. Maar ik, misschien moet wel overtroffen door Five Nights at Freddy's Security Bridge. I don't know, I don't know. Maar voor nu is het echt nog steeds mijn lievelingsgame met deel 1 natuurlijk. Die nog steeds niet helemaal om mijn kanaal is gekomen. Ja, trouwens het einde hiervan is ergens op mijn YouTube kanaal achterlopen rotten. Ik weet niet waar het is. Jullie ook niet. Niemand weet het. Een game waar ik super lang op oh, heb zitten wachten, te spelen. Oh, leeg. Oh. het is. Little. Hoe hoor je? naam hier. Ik is serieus hier. Nothing van de game. Nothing. Dat is natuurlijk deel 1. Ken ik uit mijn hoofd. Mijn hoofd. En dat komt omdat ik hem heel vaak op mijn Twitch heb gehad. Nee. Mono. Op game. Ook altijd bij mij die droge humor. Ik weet ook niet waar het op slaat. mijn dan nu, uh, weet ik veel. En dit was zo Edit. mijn video's. En we gaan vandaag een video laten zien. Wat geen game video's, geen vlog. Ja, een tutorial. Tegen waar de muziek... Ja, een tutorial. En nu zie ik dan mijn beeldscherm uitvallen, waardoor ik even mijn opname hier in de gaten kan houden. Oh ja, serieus, het... je viel mij opname uit en daarvoor gebeurde het ook al. Dus ik heb hier echt vijf pogingen op gedaan. En eindelijk lukte die, maar het toch ging mijn beeldscherm uit. Dus, maar ik heb het wel goed weggewerkt. Want hier zie je dat ik echt daarheen keek van. Hmm. Dus. Uh, hoe ik edit. Hier het mijn. Heel, heel ander. Dit is trouwens de kabel waarom alles. Dit, dit. Als ik daarop druk. druk. Als iemand daarop drukte. was nu deze video. Nothing. Dan viel alles in mijn kamer eruit. Alleen mijn lamp boven. Ik. Dus hoe je. Dit vindt, was echt een kut. Want dit. Staat dan. Als ik dat nu zou doen. Dan zou ik zou ik na mijn miniatuur wijzen. Zo. is ook heel kut. Ik heb het ook een keer dat achter me stond daar. Dat was ook wat jonger daar. Maar dit vind ik nog wel erg chill waar die nu staat. <coughs> ik grapjes Hello, darkness, okay. ja, Ik gebruik Zit nu nog steeds dit van met dan. Hit van Pro hier. Dan zien me. jullie hier dit. Oh, hoe nou, dus. ziet dat er nu daar uit? We eens kijk hoe het er nu in de homepagina eruit ziet. Zo ziet het er nu uit. Star Wars, Lion oké, okay, allemaal spoilers, allemaal goed. Terug naar waar we gebleven waren. Op naar de volgende. En dit was trouwens natuurlijk aan. Oh, kijk nog. Zeker? Oh, kijk Ja. Oh ja, hier ging ik zei ik aan. Wat wat? Trouwens, wat het gek aan het einde is. Hij smeert die peperhoog, maar hoe kan je dat Nou, dat even... was niet prettig. Ja, ik. ik, ben, ik kan en toch... hij proeft ja, het in mijn oog. Ja. Ik, deed het ik denk hier trouwens ook heel onheerlijk. Trouwens, wat wil ik Nog uh, jullie Kijk, hier is geen van die video dat is volgens mij omhoog toch? Ik kan alleen die slecht niet zien doen. Oh. Voor jou ja, dan. Ja, nee. Hier. Deze avond. Die voorraad die nu... School, die jongenlijns. Jezus, ik okay, je heel overdreven met dat pietje trouwens de helft van de video zit ja. in dit gezicht. de meeste pepers even op het begin van het smeten nee. hele... wanneer smeer jij het nou in gezicht? vol een peper ik niet te eten. Kijk, kijk, kijk hier ik, ik hoef hem niet te eten ik hoef hem niet nee, te eten nee dat is echt ik, ik hoef niet, niet ik had ja, hier het hier gezegd, het niet maar gezegd. Maar het niet jij moet daar dat laatste <laughs> stuk eten <laughs> nee. als ik de, al, als ik daar nee. Ik smeer vol volle peper maar gezicht Ah oh, ja, daar ging die al. Ah, in mijn oog ook. ik, ik hoef hem niet uit. Hier Hima meske is de video qua beeld aan. Hé hey, mensen, dit is een unboxing, ook zo hè? Hier mijn headset. Oh, was die voor prachtig? Was die voor prachtig? Was die voor Is dat die? Wel ja, denk ik. Op naar de volgende, want deze boeit iemand. Alleen mensen die deze willen kopen misschien. Link het ervan niet in de beschrijving. Hier toch wel een hele speciale video. Ja. En voor die geschiedenis van mijn kanaal. Is dit ook wel een hele speciale video. Maar eerst de pretpark vlog. Ja. Trouwens ik vind echt. Hier een kak kwaliteit. Wat ik hier in. Uh, hier doe. Ik vind het echt En we Hallo. zijn hier in de Efteling. Trouwens hier had ik nog geen abonnement. En de video in één keer. En helaas gaat dit gebied hier weg. Ja, de mosch kan ik wel. En, dan en dan de de de de de wacht even. Ja. Zo misschien ook een rondje in de moschekanibou met de camera? Dadelijk ja, maar eerst gaan we. Als je toch spelen in de dollop, omdat hij weggaat, ja, want je kan die bal ook. Dat vind ik echt heel jammer, maar. we gaan In een avonturen dollop. Ja, in een avonturen. Trouw dit stuk niet. Weet je wat was? Edie en Lou, die waren dus allemaal die dachten, die, die dachten echt in hun hoofd van, hoe ken jij dit niet? Maar dan komt waar ik nu trouwens sta. Daar was ik toen nog nooit geweest. En dan is de eerste keer meteen met me. Oh ja, het staat er nu niet meer, hè. Kijk, hier ging mijn moesje carnaval. Moesje carnaval, dat, dat, dat, dat. Doe je wil dat pot uit, al dat ik met Edie naar de Efteling ging, nu is echt... Zegt... Ja. de pers open zijn. Hij ah. was dat? Wat is eentje gefilmd toch? Mag niet Tuurlijk wel, ik kom bij die meneer, ik zou een sokketje. zon camera En ik zei: Mag ik met zon camera de attractie? gaan hij zei: Nee. Dus ik moest een kleine camera pakken. Ja, ik ben even. jouw camera is helemaal. Mijn... hier. Quack. Quack, quack, quack. En nu op naar de volgende Efteling video volgens mij. En anders iets daartussen. Efteling. Ja, ik, maak ja. een, ik maak de video zo ja. leuk dat jij hem ook leuk vindt. Maar we gaan in de Tim. Kijk even, Tim. Ik ben aan het filmen, ik ben heel vrolijk. Kijk jij? Nou, ja, ja. ik maak video's zo leuk Ja. En mogelijk. Bruh, bruh, bruh. Zo, man. Fuck it. Laat maar gewoon lekker in de ochtend. Ik hoef niet meer te zien in jouw video. Leuk vind. Maar ja, we gaan in de traprijs. We moet alleen nog vragen ja. of ik erin mag filmen. Ja. Dus, jongens, daar er... gaan ja, we dan. Weer hè, ik vroeg weer of ik meer zonken uit mijn... hè. Erin mag filmen. Dat was weer een ja. Dit keer was. Oh ja, trouwens of niet. Ja. ja en hey, moet ik al trappen. trap ja. hebben ook. Oh, mijn black. Ja, maar ja, ja, oh, denk ik. Dus ik moet iets is dit? Oh mijn god. Zo, lekker. Nou ja, jullie kennen het, jullie ja. horen ons hier ja. heus niet in. Ik moet eigenlijk wel wat doen. Tijdens met Edie in die video hadden we dit ook gedaan. En nou, ik zie daar een flashback. Ik shots maken. Een heel groot bord van de Efteling. Ja, dat vind ik mooi. Dat vond ik echt heel mooi, kijk. Door die hout deze. Yeah. Kijk hoe mooi. Echt, echt leuk. Check hoe mooi. Ik vind het echt mooi. Ik hoop. Want als jij dit zou zien en niet de prijs zou weten, hoe denk je dat dit zou zijn? Mag nu raden. Dus maar 80 Hier Max Hier de baron, mijn oh lievelingetje. God. Nou nee. Ja, of Vliegen in Hollanden. Mijn Vlieg Norman staat het echt die echt niet echt tussen. Ik erg tussen. Wat zijn je Vliegen in Hollanden. We hebben nu te veel met Max Ja, Vliegen in Hollanden staat er nog niks tussen. Nee. Jammer. Symbolisch al. Dus ik kan niet gaan doen. het programma misschien ook doorspoelen waardoor... Ja, zat Oh nee nee, het Scherz. Oh keer. niet lachen. Hele beeld gaat draaien Jezus. Oh moment, na de volgende Ja, Dit kanaal gaat, kijk alle video's gaan nu in de Oh, mijn camera. ik wel. dat? de is? Waarom de zwarte nu de zwarte kanaal Ja, ik kreeg je allemaal wat. Doe mee! Abnormaal. Iets. Ik zit heet het aan het microfoon. Moet niet ga aan zitten. Toen had ik dit genoeg bij de dag. Alles? is het denk ik mijn lievelingsdarkheid. ja natuurlijk <tie> ik vind het echt wel fantastisch fantastisch fantastisch de lievelingsdarkheid van het hele park symbolica no no no hoogvlucht no no no vliegen hollander no no no kan van festival no no no Het lijkt net alsof of we onder het water zitten te filmen. Hier staat Maranem in Droomvlucht. De Droomvlucht de is eigenlijk oh, wel open en dan de Mooie attractie. Ja, maar het was door een lamp, hè. Met tof vind ik. Vaat een mooier. Nou, leuker. Maar het is... Mensen die ook hebben gezeurd over Kannibal en die racisme en alles, fuck hun. Sorry, ik ga nu echt boos horen. Fuck jullie. Fuck jullie. Als jullie het racistisch vinden, kom dan niet naar het park. Want ik denk echt dat anders, deze attractie, of Fatima dus, gun is. En dan is meteen de hele heffeling weg. Nee. En hier komen we bij een video die via Kavermaatschap sneept. Oh ja, dat ik met de vrienden. Ik heb er een trauma aan. Ik durfde wel te zeggen. Ik vind de vliegingholl wel eng. Maar niet qua hoed, gemaakt. ik vind het gewoon eng die optaak. Ik vind daarom. Ik vind dat in één keer dat je stil hangt, krijg je daar gewoon een hele trauma. Ik krijg daar gewoon een heel claustrofobisch gevoel van. Dat vind ik niet fijn. Kom maar net aan licht. Zo lang al stil. Ja, dat zijn de boodschap. maar stond, stond, denk ik al. Zo lang stil. Nou, ik zie niet verschil dat ze hem schoon hebben gemaakt. Nee. Nee. Oh. Ik zag ze zijn nog best Ja, je, weet ik. Oh, je kreeg, uh, je, dit was wel de een van. Van tot nu toe was dit echt de beste onruid die ik heb geschoten van mijn van mijn. op mijn kanaal. Hè. Ik vond het nog steeds heel slecht. Hiermee gaat dat niet meer gebeuren. Hiermee gaat dat echt niet meer gebeuren. En moet je wel praten, dus omdat mijn ouders niet even stil kunnen doen. Terwijl ik zei, ik ga opnemen. Oké. Okay. Ik moet naar de Efteling, nu dit hoor. Trouwens, hiermee gaat dit anders eruit zien. Hij is trouwens wel, de GoPro is wel zwaar. Maar ik weet, deze raak ik ook heel snel overhit of heel warm. Waarom denk ik dat? Het enige wat ik ook deed tijdens die afdaging. Ja, ik ga trouwens wel een standaard onderuit. Maar dan gaan we naar beneden, doe ik gewoon zo. Serieus, ik weet niet, maar dan vind ik ook jammer, maar de baron die geeft maar geen kick meer. Eerst kreeg kreeg juist zo die ons. Nu, nu, nu zit ik daar van ja. Even onderuit schieten en klaar. Ja. Alsnog vind ik toch wel dat je dan op hoog gaat en in één keer over de kop bent gaan, dan denk je even van, uh, hè? Maar hierna, kijk hierna. hang niet veel er nou lachen hoor dan nou weer leuk ah gaat oh mijn god jongens oh mijn god oh mijn god zo oh eentje kom van ertussen als dus je invalide bent, dan moet je dus hier gaan staan bij hier. God. En dan komt automatisch een medewerker je ophalen. En dan er komt automatisch een medewerker. Word je meegebracht en dan kan je alsnog die heerlijke rit ervaren. Toch hier, Ik weet niet of dit ik trouwens aan mijn auto tegenhoudt, maar. Ik weet niet of dit is gewoon de loods, loods, gewoon loods. Of het hoort gewoon bij die achterkant van het stijl van het gebouw. Dat is net ook bij de uh, symbolica als je naar de parol loopt en de Condoletta, dan kan je net naar de kant waar je de muur nooit ziet. Kijken, maar er zit ook geen muur. Het is dus gewoon dit. Dit, maar dan het, dit wat jullie zien, dit. Maar dan in het groen. En gewoon een lelijke loodsdeur. Heel lelijk. Op naar de volgende. Gaan ja, dat was echt een keer. Trouwens, de gaan we weer uh, over Zimbad. Ja, ga gewoon naar Zimbad. Kom Ja, weg. naar Reisrijk. Ja. ja. En uh, er is daar, als het goed zijn er nu nieuw huisje ja. Binnen gekomen, hè? Ja, ja, huis? ja, huisjes, um, hè? Decoratiehuisjes. En dan hangt al iemand aan de ladder. Ja, de, wa, hoe heet je dat? Nee, dat is Zinbad niet hoor. Nee? Nee. Aan die okay. dan de de van ze zijn ook al een schip aan het bouwen daar. Ja, dat is iets. Ja. En ik weet niet oh, hoe diep ze het water wilt ja. maken, maar zoals ik het zag... Je komt daar water, ik kreeg helemaal in mijn hoofd van dat daar echt water komt. Maar ik denk dat dat gewoon net water, net als dat je bij... Archipel? Nee. Archipel is het waar het eerste dolof toch? En. Wat? Het is dus even op de Efteling-app kijken hoor. Trouw ik ben ook wel benieuwd naar de wachtrij op de Efteling-app. Efteling-app. Kijken naar de wachtrij? ben ik ook benieuwd naar. Uh. Oh. Oh ja. Dat is natuurlijk dicht. Kijken. Nee. Sirocco en Archipel. Het staat er nog niet tussen als een attractie. Maar trouwens, waarom staat er nog de Winter Efteling hier? Wat is hier? Voor de hebben een Winterweide Efteling. Waarom een Winterweide? Oh. Oh, hoe is Gaat het water worden dat zodat je de... Oh ja, hier foto's in edit. Mooi, mooi. Trouwens, no, no. ik vind het echt. Beautiful shots die je hebt. Het is Ik vertrouw het niet. Ik denk dat jij hier staat. Het is geacteerd. Ja. Ik zag, ik kwam een wc uit, maar ik had mijn camera nog niet vast. Um, en ik dacht, ik dacht toen was het niet net. Maar ik toen dacht ik wel. Ik, daar staat Edie misschien. Maar Edie zag mij. Ik wou snel opnieuw doen om het oh, content. Haha. Ja. Zo weten jullie. Zo doen echt doen het zo goed Soms even een beetje. Die, ja. Nee. Oh, je staat daar! Yo! Ewww! O oh, je man. Die man was echt een klootzak. Na het opnemen kwam hij naar ons en die zei: Wil je die beelden verwijderen? Ik sta op de camera. Staat hij echt echt? Ja! Jo. Eww! Dit zie je toch al. Hij heeft ook nog een mondmasker op. Hallo! Ah, en dan zei hij zei: Nee, hoor. Oh nee staat er half op kijken waarom mijn camera nou Met niet een op die goede grond. stand staat je ja. alleen komt kind staat op naar hoofd ja mijn camera wil niet scherp stellen ja daarom het dat grond. was ook uh, het probleem bij de dark rides elke keer het is het uh, ja? echt ja. ook laat zien oh We staan we in een, een platte grond wacht zet even uit wacht zet even wat scherper ja dit is al wat beter hier waar ik weet ik um, ik Hart denk dat Dark Ride in de Efteling. Staat Vogelrok onder een dark? Staat Vogelrok onder een dark Ride? Nee, onder een indoor coaster. Ja. Zit die lekker? Toen ja, toen zat ja. ik langs één Ja. Eerst de indoor coaster. En hier gaan we naar. het droomlucht ja. Misschien. Ook, ook Volk van Laaf misschien, dat is ook wel leuk. Of naar het Spokensbos. Mm -hmm. Daar heb ik ook nog helemaal geen shot van Spokensbos, daar ben ik lang niet meer geweest, joh. Ik denk dat. Volk voor laaf nog nooit van video's. Ja, ja, ja. ja. ja. Dan gaan we naar Volk van Laaf of naar de droogte, maar jullie zien waar we dan zijn. Oké. Okay. Maar echt geweest bij de kogels. Een shot. Nou, heel leuk. Heel leuk hè? Ik wil je kotmisen, kind. Nee, ik, ik ging voor het eerst in de tweede keer in Villa Volta. Ik ging daarin. En ik vond dat doodseng. Gewoon, ik sta zo claustrofobisch daar binnen hè. Niet normaal. Ook al weet ik echt alleen Oh gelukkig, dit hoort dat dit zo kan. Ik heb een hartverzakking. Ik dacht mijn koko is kapot. Oh, nu ruikt het toch best wel zochten. De bel gaat. O oh jee. Ik probeer het er weer op te krijgen überhaupt. Nu zie je natuurlijk niet waterdicht. En de accu kan er heel makkelijk uit. Er staat iemand random voor voor een gekke dingen te doen. Ik probeer hem weer op te krijgen, maar is heel moeilijk. Hij is in ieder geval niet kapot. Kijk, een beetje bang toch. Ik hang echt niet op een Z knop. Zo van uh, Ctrl Z. Nieuw Ctrl- of uh, Ctrl-I klikken. Oh, waarom moet dit ook weer gebeuren? Zelf. Dat was het eigenlijk alweer voor deze video, dus later, kater.